Ik ben Nina van Voice en in deze video toon ik hoe je gebruiker kan instellen. Ben je regelmatig bereikbaar op verschillende eindbestemmingen, zoals een toestel, je gsm of de Voice app? Dan is het handig om de gebruiker in je te zetten. In deze video toon ik je graag hoe je gebruiker kan instellen en ook hoe je bereikbaarheid eenvoudig kan wijzigen. Ga naar freedom.voice.be en log in met de inloggegevens die je reeds ontving van je adviseur. Om bereikbaar te zijn via de Gebruikersfeature, dienen we eerst alle nodige eindbestemmingen onder de Gebruiker toe te voegen. Ga hiervoor eerst naar Beheer en daarna naar Gebruiker. Klik op de Gebruiker en ga daarna naar instellingen. Hier kan je alle bestemmingen selecteren waarop Guido zichzelf bereikbaar kan zetten. Een van de eerste opties is het VoIP-account in zijn toestel. Guido wil ook graag bereikbaar zijn via de Voice4G-app. Hiervoor heeft hij nog geen app-account, dus zullen we deze aanmaken. Klik hiervoor op Nieuw app-account. Een app-account is geen gratis functionaliteit. Daarom wordt je op deze pagina op de hoogte gebracht van de eenmalige en maandelijkse kosten. Ga je met deze kosten akkoord? Klik dan op Ga verder. Als beschrijving geef je een passende naam voor dit account, bijvoorbeeld Guido App. Elk VoIP-account heeft een intern nummer. Freedom geeft zelf een intern nummer dat nog niet in gebruik is. Bij uitgaand nummer kan je selecteren met welk nummer je er moet uitbellen. Het is noodzakelijk een passende postcode mee te geven, zodat de alarmcentrale gedicht in de buurt gebeld wordt. Bij uitgaande naam vul je een passende naam in. Daarna klik je op opslaan. Guido wil ook bereikbaar zijn op zijn gsm-nummer. Bijvoorbeeld als zijn Voice 4G-app geen goed 4G-bereik heeft. Het gsm-nummer is nog niet toegevoegd aan de telefooncentrale. Klik hiervoor opnieuw vast of mobiel nummer toevoegen. Geef onder telefoonnummer het gsm-nummer in. Bij beschrijving geef je een passende beschrijving mee, bijvoorbeeld Guido. Bij doorgeven nummerweergave kies je wat je wil zien op je GSM als je een gevoorwaarde oproep binnenkrijgt. Dit kan het nummer van de beller zijn of het gebelde nummer. Het is belangrijk om het GSM-nummer te koppelen aan de gebruiker. Klik op Opslaan. Je dient de gebruiker bereikbaar te maken, dus daarom kies je onder Wil je bereikbaar zijn voor Ja. Je kan daarna aanduiden op welke eindbestemming Guido bereikbaar moet zijn. Dit is bijvoorbeeld op het toestel, op de app of via doorschakeling naar mobiel nummer. De gebruiker kan dit zelf nog eenvoudig aanpassen op de Voice-app en in de Click en bel-plugin. We selecteren nogmaals met welk vast nummer Guido moet uitbellen. Dit doe je ook voor de app. Bij klik- en account selecteer je het best zetgelijk aan beschikbaarheid, gezien de gebruiker regelmatig wisselt van eindbestemming. Met het klik- en account kan je online geregistreerde nummers met een klik bellen. Klik op Opslaan. Nu dien je nog even je gebruiker te koppelen aan je vaste nummer. Dit doe je onder Belplan. Je klikt op Toevoegen om een belplan aan te maken. Neem een van de suggesties, dit is namelijk een nummer waar nog geen belplan voor is aangemaakt. Bij beschrijving geef je een passende beschrijving voor het belplan mee. Klik hierna op stap 2. Als eerste stap in het belplan kies je de gebruiker. In het tweede menu selecteer je welke gebruiker je in het belplan wenst. Indien gewenst kan je de rinkeltijd nog aanpassen. Klik op opslaan om de stap te bewaren. Als tweede stap kan je een voicemail toevoegen voor wanneer je niet kan opnemen. Selecteer in het eerste veld voicemail en in het tweede veld de passende voicemail. Klik op opslaan om de stap te bewaren. Afhankelijk van waar de gebruiker zichzelf op bereikbaar heeft gezet, zal de oproep op deze gekozen eindbestemming binnenkomen. Klik op opslaan om het belplan te bewaren. Je hebt nu een gebruiker gekoppeld aan een vast nummer. Bedankt voor het kijken van deze video. Kom je er niet aan uit? Bel dan gerust support op 03 303 4020.